Wat is je favoriete karaktereigenschap? Ik hoop dat ze zeggen dat ik kan luisteren. Dat hoop ik toch echt wel. Maar dat er ook altijd ruimte is voor relativering en een lach en een, en een grap. Dat, dat hoop ik, dat mensen dat zullen zeggen. Dat zou ik ook wel best favoriet vinden als mensen dat zeggen trouwens. Met welke tekortkoming van jezelf heb je leren leven? Ik wil altijd overal de beste in zijn. Dat is een hele irritante eigenschap. Dat is wel iets waar ik al mijn hele leven probeer om daar wat relaxer mee om te gaan. Dus dat vind ik wel een vorm van tekortkoming waar ik langzaamaan uh, beter mijn weg in heb gevonden als tekortkoming. Wat is je favoriete bezigheid? Een beetje voor me uitstaren, ergens zijn. ...en euh, niks hoeven. En daar ook helemaal oké okay mee zijn. Staren naar uitzicht. Dat is mijn favoriete bezigheid. Hoe wil je sterven? Ja, dat weet ik wel. Ik stel me voor dat als ik dood, de dag dat ik doodga, ...dat ik euh, mijn allerbeste vrienden en geliefden heb gezien... ...en dat ik daarmee heb gegeten... ...en dat we gepraat hebben en dat we gelachen hebben... ...en dat we euh, ontzettend genoot hebben van elkaars gezelschap. En dat ik dan zeg, ik ben een beetje moe. Ik ga even zitten. En dan ga ik in de stoel zitten, zoiets als dit, of misschien nog iets luxueuzer. En dan doe ik mijn ogen dicht. En dan is het voorbij. Dat is mijn favoriete. Dat is mijn favoriete sterven, als ik mag kiezen. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? Ik kan wel een, een, een passage noemen waar ik ongelooflijk uh, blij mee ben. Misschien omdat het voor mij in essentie uh, de thematiek van het, uh, van het boek onthult. En dat is de passage waarin mijn hoofdpersoon Simon naar boven rijdt uh, vanuit Jasper in de Cane Canadian Rockies naar een meer toe en op weg naar boven rijdend langzaam ineens een wapiti bok de weg oversteekt. En die pok die blijft staan en die kijkt hem minutenlang aan. En die scène is voor mij, denk ik, vind ik zelf een van de mooiste scènes uit het boek. En verwijst overigens naar de thematiek en ook naar de omslag. Daar komt dat weer, die wapiti pok ook terug. Waarom wilde je dit boek schrijven? Uiteindelijk, als ik terugkijk, heb ik het geschreven in de thematiek van verdwijnen naar verschijnen. Om, uh, om weer in mijn, eigen uh, in mijn eigen schrijverschap te kunnen stappen. Dat was bij het schrijven van dit boek zo noodzakelijk... dat ik daar echt weer in ging staan en dat ook weer uh, naar me toe trok en dat ook weer opeiste. Dus dat is wat het boek me uiteindelijk uh, gebracht heeft. Dus achteraf gezien is dat de reden waarom ik het moest schrijven. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? omdat ik geloof dat als ze, als ze het uit hebben of als ze erbij blijven dat dat ze zelf uh... ...zich ook kunnen gaan verhouden tot de thematiek. De thematiek van verdwijnen naar verschijnen. Hoezeer ben je eigenlijk nog in je eigen leven aanwezig... ...of leef je eigenlijk een leven in de zijlijn van je, van, van je eigen leven? Sta je een beetje aan de zijlijn, aan de rafelranden van je eigen leven? En ik hoop heel erg dat, dat mensen, als ze dit boek lezen... Uh, ...dat kunnen voelen dat je, dat je daar soms terechtkomt. En dat als je daar staat... Dat je weliswaar leeft en van alles kan vinden en overal een mening over kan hebben. Maar dat het er eigenlijk allemaal niet zoveel toe doet. Dus als ik zou zeggen waarom wil je dat mensen jouw boek lezen. Dan is het denk ik vooral om te ontdekken dat we er toe doen. Wat voor gevoel mijn boek geeft als ik, als, ik, als ik het in mijn handen heb. Ik word er steeds heel erg blij van. Ik ben ontzettend blij met de, met, met de, met de, met de omslag. De foto die ik zelf heb gevonden. En... Uh... Ik heb steeds het gevoel, als ik het boek heb, dat ik het wil geven. Dus uh, van, een, van van lezer naar lezer wil geven. Dus uh, het voelt ook wel als een geschenk.